Hoe wilt u wonen als u 80 bent? Nou, wij zijn nog niet zo lang geleden verhuisd van een grote boomboerderij met 7000 meter grond en 10 kamers naar een gewone woning op afstand van het dorp. En waar je ook bos en hei in de buurt hebt. Dat vind je natuurlijk niet zo vaak. We hadden er alles naar gekeken, er kwam een plek vrij. En toen hebben we het toch gedaan, want we hadden eigenlijk misschien nog niet weg gewild, maar dit was zo'n mooie kans, die hebben we gegrepen. Want wij hebben altijd gezegd, je moet het doen als je zelf de regie nog kunt houden. We hebben uh, um, heel wat mensen in onze omgeving die een huurwoning nodig hebben uh, in de sociale huursector, maar die bijvoorbeeld nog niet lang genoeg of helemaal niet ingeschreven staan. Dat zou ik toch iedereen zeker aanraden.